het is dus vandaag zondag en superleuk dat je weer kijkt naar oh, deze weekvlog. Um, als je wilt abonneren, dat is heel leuk. Maar dan hebben we ook nog een klein iets. Als je een belletje drukt, dan vind je een belletje heel fijn. Nou, ik ben weer terug van vakantie en ik ben echt heel erg blij dat ik weer uh, zie. Volgens mij is hij ook wel blij. Je zo gemist hè? Ja. Nou, een weekje hardinnen zijn we weer terug. Ik heb vooral even in de molen gezet, dus die is wel aan het zadelen. is natuurlijk nog kreupel, maar daar komt een hele aparte video over. Nou ja, ze is nu niet meer kreupel, denk ik. Maar we hebben afgesproken om, tenminste ik heb met mezelf afgesproken om heel december uit te stappen. Vandaag is het de 30 ste dus morgen is de laatste dag van 2018. Ja ja, maar goed. Neemt niet weg dat we er nu in de molen deur durven te zetten, maximaal één keer per dag. Uh, 1 januari is natuurlijk niet de beste dag om uh, te gaan rijden. Dus dat ga ik ook maar niet doen. Het wordt waarschijnlijk dus 2 januari of dat ik kinderen even opzet of zo. Nou ja, goed. Een hele video over kreupel zijn, die komt wel als alles afgelopen is. En dan laten we het hele proces even zien hoe het gegaan is. Prachtig ben je. Hoe is hier? Slecht. Wat? Ik probeer een startflip te maken. Alleen het blijft voor ons uitsteken. Mag ik je er wel op wijzen dat het. 16 uur 54 is en dat het Manege om 8 uur dicht gaat. Dus het is nu bijna 5 uur. Dus je hebt nu maximaal nog 3 uur. Ja voor jou wel. Voor de rest van de wereld. Dat is. Mm -hmm. Succes bel. Er zit een zetten en in het panel. en ja, we gaan het maar. Oké, okay, dan ik maar. Het is maandag vandaag oh ja. 31 december. En, en, we en we hebben oliebollen gegeten. We hebben oliebollen gegeten. We hebben een livestream gedaan op Instagram. Dat is leuk, gezellig. Leuk dat jullie er waren. En omdat het maandag is en omdat de vuurwerk afgestoken wordt en dat geldt natuurlijk voor dinsdag ook. Maandag zijn ze altijd al vrij. Maar maandag, of oudjaarsdag en nieuwjaarsdag, zijn niet de beste dagen om te rijden en dat soort dingen. Niet dat onze paardjes echt iets doen, maar het is gewoon minder prettig met al die schrikmomentjes. Dus we gaan nu even in de molen en los en dan vanmiddag nog een keer. Ja. Ze mogen ook nog even los. Bel lekker los en ja, los. Samen los. Samen los. Dus even lekker rollen. Even lekker kriebelen even rennen. Ze doen vandaag aan synchroon rollen, zoals je ziet. Bella is te laat, die heeft nog een hoop te leren. Oh, nu wil eerst eventjes uh, rennen. Oh, nou, zo graag even met uh, Tess kruffelen. Nee, ik heb ook niks. Zo, en nee, ja die rolt gewoon op de gemakje. En ook Bel, even lekker. Ja, jij bent zo. Even lekker rollen. Ja. Ook eventjes met Tess uh, kriebelen. Tess is natuurlijk de paardenkriebelaar of de paardenknuffelaar eigenlijk meer. Ze staan, ze eten samen los. En ze zijn best schattig. Net waren ze elkaar hier daar aan het kriebelen, maar toen ik ging gingers ophouden. Want het zijn natuurlijk merries. En hij ja die wil eten. En Bella die, uh, die kijkt hierheen. Brave Ponitas. Nou, we gaan een video opnemen. En we gaan springen. Ja. Kijk, kijk even naar mijn gezicht, jongens. Ik zeg, zeg springen. even wat je gaat doen. En dan krijgen we... gaan een video opnemen en springen. Maar dat gaan we ook gewoon doen. Oké, take two, Toe. two, Oké. Nou, we gaan beneden met het En we gaan een video opnemen en springen. Met het, en het en springen. Met het springen. Okay. En waar komt video? op Kims kanaal En waarom heeft Kim dan tassen bij zich? Omdat ze echt een hele tijdje spullen. Ja En dit? Het <laughs> is een beetje zielig Een hele tas, dames en heren En wat vinden we daar dan in? Um, lintjes. Lintjes. lintjes Lintjes? Lintjes Wat ga je daarmee doen? Een papiertje Oeh wat ga je, wat ga je En een dingetje lintje? waarmee ik mijn camera op mijn kan zetten die al hier staat Dames en heren, kijk naar Kim's Paardenwereld. Waar hun lintjes voor nodig hebben. Het is ja, wel heel spannend. Ik ben heel benieuwd. Kim, wat gaan we doen met de lintjes? Je bent Gij's, nooit van deze je zijn je van de lintjes. Kim en Tessie zijn bezig met video opnemen zoals ze net al vertelde. Ik ben even lekker met Verona aan het wandelen. Het is inmiddels januari, dus we hebben december uitgestapt. En het lijkt goed te gaan, dus ik ben heel benieuwd hoe het is als we er weer op gaan. Nou ja, Kim heeft er al wel even op gezeten. Dat kan je zien in Kim's paardenwereld. Dus ze gestapt op Verona. En nu moeten we nog even draven. En kijken hoe dat gaat. En ja, ik ben benieuwd. Beetje spannend ook wel. Ik ga nu teruglopen naar De En dan... we uh, eens kijken wat de meisjes allemaal aan het doen zijn. En Verona ook daar uitje weer gehad. Zoals dus je ziet... Ik is het best spannend, maar dat komt omdat er natuurlijk nog wel wat knallen zijn en je ruikt het vuurwerk. Dus dat vind ze niet zo fantastisch goed. idee, ja, ja, ja. Toen ik van Rona's benen net aan het afspuiten was, toen zag ik een beetje gekke dingen in de stal met Henja en Bella. Dus laten we even gaan kijken. Dat zie je natuurlijk op Kims kanaal, maar gaat toch even spieken. We zijn al opgemerkt, helaas. Maar ik zie dat Pel al een staartvlecht heeft. Dat is niks nieuws. Maar ik weet niet of jullie Kim van dichtbij al gezien hebben. Wat zouden ze aan het doen zijn? Ik kan beter met de kijken. Uh, ja, die was ook erg leuk. Dus het is best spannend, jongens. Kijk, daar is Henja. Henja ziet er nog redelijk normaal uit. Hallo, Henja. Maar. Oeh, dit is. Hey, jongens, dus jullie willen zien waarop en hoe op kinderkanaal kanaal kijken Oh kijk, ze hebben ook wat op de wangen Oeh, spannend Testa nummer 2 En Anna nummer 3 En dat gaat dan weer op drie keer over elkaar Want die moet op 20 en die gaat op vier keer over ja? ja? Snap je dit? En je wordt omgeroepen Dus je hoort het vertellen Maar ze hebben ook gewoon een probleem, maar die dan, die keer, Maar die gaat gewoon 1 keer over Maar Ja? Oké, okay. Zo, alle kindertjes. We uh, gaan starten. De beste telt. De kindertjes die gaan springen. Uh, Kim gaat met wel 40 en Tess gaat met Heenje 50. En, uh, ik denk dat ze er wel klaar voor zijn. Vandaag woensdag. Ja, Corona zegt ja. En vandaag is de dag dat we even gaan draven met corona Ja, met jou. Hallo, met jou. We gaan het doen. Ja, en daar is Bel en daar gaat Tess op natuurlijk. Oké, okay, het is zover. Ze zit erop. Dan gaan we even naar de benen kijken. Van dichtbij ook nog. Zo moet eens even doorstappen met die zuchtende. Ik zie nu in ieder geval geen verschil tussen links voor rechts voor witte voetje is het kreupele voetje. Of het kreupele Ik hoop het kreupele voetje geweest. Daar gaan we nu op hopen. Maar Kim gaat eerst even rustig losstappen. Omdat we natuurlijk niet in één keer weer van alles willen doen. En zeker als je al ergens last van gehad hebt moet je eerst even een beetje warm zijn. Dan gaat alles makkelijker. Dus we lopen nu lange rechte lijnen, soort van. is En uh, ja, de stap ziet er in ieder geval goed uit. Dus daar zijn we alvast blij mee. Dan gaan we straks naar het draven. Nou, daar komt het moment. We gaan nu op de linkerhand eerst. Dus dat is de makkelijke kant. Laten we kijken. Oeh. Zo. Oké. Okay. Is het eng? Nee, maar het ben niet van de gewend. Nee, dat snap ik. Oh. Moet ik erop? Nee hoor. Hij is wel goed. Nu naar die spullen. Ik Laten we maar een hele grote volte heel even galopperen. Want ik zie niks aan haar benen, maar ik heb wel het idee dat haar buik niet lekker zit. Maar zo groot mogelijk. Die gaat er nou nu Ja. En nu dan de moeilijke kant. Oeh, en toen lag Kim er bijna af. Het is vandaag, als het goed is, ho, ho, woensdag. En ik was binnen aan het rijden in eigenlijk. Dus ben ik naar buiten gegaan. Uh, Kim en uh, mijn moeder die hebben als het goed is hoeven uh, met corona. Die stapt nu weer vrolijk rond en heeft zelfs gebokt, hoorde ik. En nu ben ik nog wel buiten aan het rijden. Het is eigenlijk nog best lekker weer voor januari. Hammer. Nou ja, we hebben geen licht, dus uh... alleen als ik er heel dichtbij ga lopen met mijn lampje, kijk, lampje. Dan zien we wat. Dus helaas kunnen we vandaag niet filmen dat Tess aan het rijden is. Als ik, moet, ik moet ernaast gaan rennen, dan zien jullie. Het. <lacht> nee, hoor, dat gaan we niet doen. Zo, de dames zijn aan het rijden. Kim heeft besloten die, die, die doet niet aan no stirrup november, maar die doet aan no stirrup januari die rijdt gewoon zonder beugels, maar eigenlijk is het gewoon te lui om ze erop te zetten. Ja, ja. Daar komt het eigenlijk op neer. En Tess die uh, gaat nog even binnen rijden. Inmiddels is het wat leger in de bak, dus dan lukt het hier ook wel. Nee, daar komt dit <laughs> dit, was een, dit was, dames en heren, een weigering voor een balk. Letterlijk. Dan krijgen we de volgende poging. Oh, dat ging beter. Dat is Kim. Een van de mislukte pogingen om te lichtrijden, geloof ik. Los galopperen, dat is het nieuwe los draven of het los stappen is het los galopperen. Ja. Daar is Bel over de balk. Snijf de hele stap van het over. Ja, snap hem? Het is donderdag en Tess die gaat zo even buiten rijden, want het is toch wel droog en mooi weer. En gisteren hebben jullie kunnen zien dat Kim in de, of op Coronaatje ging om te kijken of ze weer uh, hersteld was van haar kreupelheid, daar leek het wel heel erg op. Ja, een aparte video komt er helemaal over de kreupelheid, omdat dat ja, misschien beter te zien is als je gewoon een hele tijdlijn hebt van hoe zoiets ontwikkelt en hoe dat eruit ziet. En nu, uh, gisteren heeft ze dan gereden en vanmorgen was het best wel zenuwachtig, want hoe komt ze dan de box uit? En dat ging gelukkig goed en nu heb ik haar ook in de stapmolen gezet, ik zeg wel maar hoop en, nou ja, ik heb haar ook in de stapmolen gezet en daar lijkt het ook gewoon goed te doen. Dus een hele video hierover krijgen jullie binnenkort wel, want ik hoop dat het nu over is en zodra het echt over is en ze weer echt hersteld is, geen terugval gehad heeft, dan komt er een video online over de hele kruppelheid. Dus we gaan nu naar Belletje toe, want die wordt gezadeld. Ik ga even een kleine buitenring maken. Want je moet ook leren om in de winter ook een buitenring te kunnen maken. Ook al is het heel erg koud. Daarom is het nu ook een, een, een watervast met binnen met niets. Kom je op vrijdagochtend bij de meneesje en wat zie je dan? Henja zegt nee. Kim is proberen Henja een kunstje te leren en Henja denkt dat ga ik niet doen. Ik heb net geleerd schudden. Ik was nu niet van plan ook nog te gaan leren knikken. Maar de aanhouder wint. Schudden lukt wel. Die kan ze wel. Maar nu moet ze nog knikken. Misschien moet je ook iets minder bewegingen maken, want anders kan ze nooit gaan stijgeren. Stijgeren? Ja, straks moet ze nog leren stijgeren. Okay. Ja, dat moet niet, maar dat is wel grappig. Oh. <laughs> dat is leuk, hè? En je zegt, ah uh, nee, ga ik niet doen. Hé, <laughs> hey, mee Snoepje maar, zonder dat ik er wat van We gaan even in de andere ja. ponystal kijken. Want dan lopen wij naar ons belletje. Hallo Bel, goedemorgen. En dan kijken we in de stal. En daar is, ik doe even de box open. Oh, sorry. En daar is onze Tessa. Hoi. Wat wil je aan doen? Ik wil wel Ik heb een paar poets aan de box Als ik dan even wil poetsen, dan kan ik wel poetsen. Maar Bel, ik kan het niet laten zien als jij je hoofd ervoor houdt. Ah, ja, Tess heeft een aanhangbakker en een achterborstel en bel denkt dat is voor mijn voer, dat is en niet voor borstels. Wel, die, uh, die wordt gemasseerd vandaag. De gyropracticur komt. De gyropracticur komt. Precies, dat. Ze heet hm. Nalle, dat weet ik. Ja, dan kan je niet, uh, niet rijden vandaag, dan heb je ze lekker vrij. Oké, okay, uh, het leek me handig om zo'n ding aan de box te hebben, alleen die blijkt dus de smalle dingetjes te hebben hierboven. Dus die ga ik groter maken. Zo zie maar, op stal doe je allerlei dingen. Goed, het hangt, een dierenarts komt zo, een chiralpracticeur, dat is allebei. En dan wordt het belletje gewoon behandeld. Ik ga het even in de stapmolen zetten en. Uh, ja, klotseling opruimen.